Erik! Ik heb iemand aan de telefoon die ik ken. <laughs> ja. Ik ben vandaag voor onderdagen, onderbanen, office manager. Ik ken Aafke al een beetje. Hey! hey Goedemorgen! Hoi, hoi! We <laughs> verwachten al. We zien. Goed met jou? Ja, ook goed. Mooi. Oh, dit is jouw hoekje hier. Ja. Office manager. Veel mensen zeggen dat is secretaresse maar het houdt ze eigenlijk wel wat meer in. In mijn geval sowieso personeelszaken, een klein stukje financiën. Alle dingen die op kantoor moeten gebeuren, zodat iedereen normaal zijn werk kan doen. Dus vaatwassers die niet schoon worden en een lunch die geregeld moet worden. De telefoon aannemen uiteraard. Maar het is heel fijn dat jij er bent, want ik moet straks dus naar de tandarts. Ja? Dan ga je het allemaal even van mij overnemen natuurlijk. Ja, die voelde ik natuurlijk al een beetje aankomen. Hey Piet! Hoi! zo dadelijk ben ik weg, ja. dus uh, dan moet jij de telefoon doen. Goedemorgen, June met Afke. Oh ja, ik doe en een jij beetje... Monotoner. Ja, goedemorgen, June met Lanneke. Goedemorgen, June met Lanneke. Je gaat er ook heel veel bij lachen dan, hè? Oké. Okay. Ik, ik zie of uh, je doe... in de agenda dat uh, een meeting die vanmiddag gepland was, die heeft waarschijnlijk mijn baas zelf dus verplaatst dus... naar morgen. Dus ik check dat soort dingen altijd even dubbel. Ik geef het door en dan vraag ik of hij zo snel mogelijk even terugbelt. Prima, dag. Ik zie dat het tegen lunchtijd aanloopt, wat gaan we nu doen? We gaan even naar de koelkast, even kijken wat we nog nodig hebben voor de lunch. En dan gaan we dat halen. En wat zou er nou gebeuren als jij er een dag niet zou zijn of als jij ziek wordt? Ook al ben je ziek, bellen alsnog. Wat helemaal fijn is, want dat is ook een beetje je baan. Je moet flexibel zijn, je moet er, ook al ben je super vrolijk uitzien, et cetera. Het is groen en het is altijd vrolijk. Sla la la la la. Nee? <lacht> nou, ik zie dat de stagiairs de tafel al hebben gedekt. Wat heel oh, fijn goed. is. En nu? Nu gaan we eten. Ja. Hé, hey, wat maakt je nou een goede office manager? Ik denk met name een kwestie van common sense. En niet bang zijn om... Alles aan te pakken wat op je pad komt. Ja. Hey, en verder moet je natuurlijk ook stressbestendig zijn. Ja, en samenwerken, want je werkt met iedereen samen. Nou, Lonneke, ik moet nu naar de tandarts. Dus uh, jij hebt alle verantwoordelijkheid. Doei! Nou, daar zit ik dan. Belangrijk dat natuurlijk het personeel een frisse adem heeft. En zelf op een. Hallo, Hi. Hi, goedemiddag. Je hebt een sollicitatie, je komt voor Chuck. Uh, kom maar eventjes zitten. Ik heb er voor mezelf ook maar gehaald. Heb je er eigenlijk iets in? Uh, no. Nee? Uh, nee? Chuck die komt eraan. Ja? Okay. Yeah? Succes hè? Yeah. June, goeiemiddag met Lonneke. Hey Erik! Ik heb iemand aan de telefoon die ik ken. <laughs> ja, Ja. en ik, ik nam ook echt op met een glimlach. Zo hoort het. Ja, je voelt het hè? Ik heb Erik van wat voor jou aan de telefoon. Oh. Oh. ik duw hem <laughs> weg. Ik heb er warm van. Nee. Hey, nee. hoe ging het? Ja, volgens mij wel goed. Alleen de, de lampen doen het niet meer. Nou, dan uh, ga ik het even fixen. Ja, ik kom je helpen. Top!